Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb uh, vandaag voor jullie een Q&A. Ik heb uh, in mijn uh, Homyconelische Facebookgroep uh, de vraag gesteld of jullie wat vragen hadden voor een Q&A. En die waren er, dus die wil ik vandaag uh, gaan beantwoorden. Ben je nou nog niet lid van de Homyconelische Facebookgroep, dan uh, ja, zou ik het leuk vinden als je ook lid wordt. En dan kan je eventueel volgende keer ook meedoen uh, met een Q&A. Oké, okay, laten we snel gaan naar de eerste vraag. En de eerste vraag is... Ik ben zojuist begonnen met HOMI 2023, voorheen FIBARO. In die FIBARO-app kon ik zelf iconen aanmaken en deze afhankelijk van de status van kleur laten veranderen. Ik kan dit bij, Homey, bij de HOMI-app niet vinden. Is dit in Homey niet mogelijk? In de Homey app is dit uh, helaas niet mogelijk. Uh, ja, die optie zit gewoon nog niet in de app. Of dat er ooit gaat komen, dat weet ik niet. Dat kan alleen uh, Atom zeggen. Maar Atom kennende gaan ze daar niks over zeggen. Uh, wil je dit wel, dan zou je eventueel nog kunnen kijken naar Homey Dash. Uh, en ja, dan moet je wel een klein beetje kunnen programmeren. En dan kan je die... Uh, helemaal naar eigen wens aanpassen. En dan kan je dit uh, maken. In de home-iconelische -e uh, uh, dash, daar zit dat al uh, een klein beetje in. De CO2 waarden die worden automatisch in de icoon uh, weergegeven aan de, uh, met een kleur. Uh, dus daar zit dat wel in, maar in de home-app zit dit helaas nog niet. Oké, okay, gaan we naar de volgende vraag. In die is, is het verstandig om zoveel mogelijk flows over te zetten naar advanced flows voor de migratie? Ik heb de laatste paar dagen wel wat berichten voor, voorbij zien komen dat de mensen problemen hadden met het migreren van hun standard flow. Uh, dus wat dat betreft kan het wel handig zijn om ze over te zetten naar de advanced flows. Um, of dat probleem inmiddels al opgelost is dat weet ik niet. Uh, Atom is uh, druk bezig met het uh, uitbrengen van uh, van oplossingen En uh, nieuwe Homey versies dus het kan zijn dat dat inmiddels al opgelost is dat uh, durf ik eigenlijk zo niet te zeggen um, maar daarnaast denk ik dat het sowieso wel handig is om daar om eens naar de advanced flows te kijken. Advanced flows uh, ja, hebben wat meer opties zijn wat overzichtelijker Um, en ja ik denk ook wel een stuk makkelijker om te maken ook al zien ze er soms heel ingewikkeld uit uh, vaak valt het eigenlijk wel mee, dus ik denk dat het op zich wel goed is om daar uh, eens naar te kijken dan gaan we naar de volgende vraag en die is ik vraag me af waarom ik nog nooit een advance flow met iemand heb kunnen delen niet met de webapp en ook niet met mijn Android telefoon. Ik zie maar bij enkele oude standaard flows een delen optie staan op mijn telefoon. Um, het is uh, momenteel niet mogelijk om een advanced flow te delen. Um, die optie zit er helaas nog niet in. Standaard flows die kan je wel delen. Um, in de webapp kan je met je rechtermuisknop op een flow klikken. En dan komt de optie delen tevoorschijn. In de app. Daar kan je een flow openen. En dan zie je bovenaan je scherm een optie om een flow te delen. En in de nieuwe beta app. Daar kan je een flow ingedrukt houden. En dan krijg je een klein minuutje te zien. En dan kan je daar je, je flow ook delen. Dus voor de standaard flows kan dat wel. Voor de advanced flows niet. Wil je een advanced flow delen. Uh, dan kan je er een screenshot van maken en dan kan je die delen en ja, als je het leuk vindt om flows te delen kijk dan ook even op homikunelissen.nl daar uh, kan je flows uh, delen met andere homie gebruikers en ja, ik zou het leuk vinden als uh, jullie daar je flows zouden willen delen maar ja, er dus is helaas nog geen optie om uh, dat op een makkelijke manier te doen Oké, okay, gaan we door naar de volgende vraag. En die luidt, ben benieuwd wanneer ik de mijne in de bus vind. Wordt er een bepaalde volgorde van levering aangehouden? Momenteel is het zo dat de Homey Pro 2023 vertraagd is qua leveringen. Ze hebben wat problemen met de voedingsadapter. Die levert te weinig voltage, waardoor de Homey niet goed werkt. Uh, dus daar uh, moeten we nu op wachten. Ze hebben nieuwe uh, adapters besteld. Ja, die moeten eerst nog gemaakt worden en dan weer verscheept worden naar Nederland. Dus dat duurt eventjes. Dus daar moeten we nu op wachten. Um, maar uh, of er een volgorde aan wordt gehouden. Ze zeiden dat het uh, uh, op ordeneur ging. Maar ik hoor ook weer verhalen dat de warehouse daar niet, niet uh, helemaal rekening mee houdt. Dus ja, dat, uh, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Oké, okay, gaan we naar de volgende vraag. Um, en die luidt: Misschien niet echt heel erg Homey Pro 2023 gerelateerd, maar toch. Mijn directe buurman onder de kap gaat net als ik op de Demotica tour. Dat is natuurlijk super leuk. Uh, en gaan vooralsnog beide voor een Romi Pro 2023. Nou, zeer goede keuze. Zeer goede keuze. Um, hoeveel interferentie kunnen we verwachten van elkaars Zigbee en Z-Wave netwerken? En heb je nog tips om dit zoveel mogelijk te beperken? Nou, dat daar interferentie op gaat treden, ja, dat is bijna wel zeker. Ehm... Um, wat wel goed is om eventjes te doen, is om samen met je buurman te gaan kijken van uh, op welk wifi kanaal ga, gaat wie uitzenden. En welk Zigbee kanaal gaat wie uitzenden. Um, en ZWF kan je volgens mij ook kiezen. Durf te, dat durf ik niet zeker te zeggen. Maar voor Zigbee en wifi is dat zeker wel even goed om daarnaar te kijken. Um, er zijn volgens mij in een van de homie groepen op Facebook... Zijn er ook wel artikelen te vinden waar daar meer over uitgelegd wordt. Dus kijk er ook zeker eventjes naar. Um, maar ja, ik denk met het afstemmen van de juiste kanalen. Daar kan je denk ik wel uh, uh, het zoveel mogelijk mee beperken. Maar ja, die interferentie zal uh, er zeker wel zijn. Oké. Okay. Dan heb ik hier nog een vraag. Um, wellicht heb je nog geen antwoord, maar misschien een gebruiker van Homey Pro 2023. Kan, de, kan op de homepagina het plaatje van Early Access verwijderd worden? Dit neemt nogal veel plaats in beslag. Ja, dus mijn heel kort antwoord op mogelijk. Nee, dat gaat niet. Um, de enige die dat kan doen, dat is Atom, En die gaan dat nu, denk ik, nog niet doen omdat de app nog in beta is en um, ja, ze daarmee willen voorkomen dat ze de supportafdeling afdeling uh, heel veel vragen gaat krijgen omdat dingen niet werken. Um, want ja, het is nog een, uh, nog een beta app. Dus dat zullen ze niet gaan doen. Dus daar moet je voorlopig nog eventjes uh, op wachten. En dan ga ik er snel nog even een vraag bij pakken. En ja, de volgende vraag is... Ik ben er even uit wat HOMI betreft. Wat is nu, de, nu het uh, voordeel van de nieuwe HOMI tegenover de oude? Nou, de nieuwe HOMI uh, is een stuk sneller. Die is helemaal opnieuw opgebouwd. Heeft een nieuw boerenbord uh, gebaseerd op een uh, Raspberry Pi. Ja, dat is nog wel uh, een bordje wat, uh, wat vrij bekend is. En wat ook al wel lang bestaat dus ik denk dat dat sowieso al wel een voordeel is um, en daarnaast ja, we hebben een, een nieuwe processor die wat sneller is uh, we hebben meer geheugen um, hij is meer toekomstbestendig, want hij ondersteunt Thread en Matter het zijn de nieuwe standaarden dus die gaat hij ook ondersteunen um, hij heeft een Ethernet uh, aansluiting dus ja, dat zijn denk ik allemaal wel voordelen um, heb je nou een homey pro 2019 van 2016 tot 2019 en werkt die goed, ja dus zie ik voor nu nog niet echt een reden om meteen te gaan updaten naar de pro 2023 um, sowieso omdat die nu nog in beta is dus er zitten nog fouten in uh, dingen kunnen nu nog niet helemaal goed werken uh, daarvoor is het ook een beta um, maar ja, mocht je een nieuwe Homey willen kopen of een nieuwe Homey nodig hebben of geld over hebben, dan uh, ja, kan je wel voor de nieuwe Pro 2023 kiezen en dan heb je denk ik een hele goede keuze. Ja, en daarmee zijn we aangekomen bij de laatste vraag. Of dat was de laatste vraag. En wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dan nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren. En ja, dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.